from your eyes I see you for a moment Alle mensen, leuk dat je te bekijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 Elvis Belivar en morgen En we ga ik op pad met de motor. Uh, met Wim. Uh, en de crasht. Dat is uh, niet fijn. Nee, er was helemaal niks aan de hand, uh, dacht ik. Maar goed, we kunnen in ieder geval verder met praten. Uh, vandaag wel voor het laatst met de... Uh, taser, met de koppel, met de vette portofoon. Uh, met de pepper en wapenstok. En met deze helm. Uh, en ook met alle andere uniformen die ik had aangepast. Met de pro's en zo om de borst. Uh, ik mag daar niet meer mee opnemen. Dat vind ik erg jammer. Uh, maar goed, het is niet anders. Er was uh, voor mijn gevoel gewoon toestemming gegeven. Uh, achteraf zeiden ze echt dat het die toestemming er nooit was gegeven. Dus uh, nou goed, dan zit er niks anders op dan dat uh, ik het uh, weer weghaal. Uh, en dat we het gaan doen met de oude uniformen. En uh, tenzij, tenzij, iemand van jullie nu denkt van ja maar ik heb ook zo'n soort koppel gemaakt. Ik heb ook een helm en een GoPro gemaakt. Ik heb ook een. Uh, beenholster voor de tasing gemaakt. Ja dan stuur lekker op zou ik zeggen. Of stuur in ieder geval even foto's ervan in dis, op Discord naar mij. Uh, in Discord naar mij. Um, en uh, ja, als ik die natuurlijk mag gebruiken zou dat helemaal super zijn. En dan uh, laat me even weten met wat foto's als je die hebt. Of ik het uh, en als ik ze mooi vind dan. En ik mag ze gebruiken. Waar lekker bezig hoor. Dan uh, ga ik ze zeker gebruiken. Uh, maar voor nu dus de laatste keer met deze in ieder geval. Maar we gaan de straat op, we gaan vandaag dus met de zware motor weer. Uh, eerst gaan we voertuigcontrole doen, dat zien jullie nu in beeld. Zo, so, dan gaan we zien wat het ons allemaal gaat brengen. We gaan rondrijden. Ik uh, heb zoals jullie op Instagram, uh, sommigen die mij volgen, hebben gezien laatst dan, een paar dagen terug denk ik, misschien een week terug. Um, neem ik dit op vlak voor een avonddienst, dus ik vind uh, niet vlak te maar ik heb nog wel even, maar ik ga niet te lang door in ieder geval. Uh, dus ja, het zal misschien uh, iets minder lang worden deze video vandaag. Maar dat moet ook wel eens kunnen toch? Gaan we zorgen dat er genoeg gebeurt. 6 Lincoln 12, citizens report a suspicious person in... Kijk, okay, melding uh, verdachte situatie meteen. Gaan we daar even in, <coughs> We we Eens kijken wat ze daar zijn aan het doen. Overlast misschien. Interesses in auto's ofzo. Interesses in huizen. Dat kan natuurlijk allemaal en dat is niet de bedoeling. Een in, uh, Glen. Rijt alsjeblieft prio 1. Ja we gaan prio 1 richting een brandstichter. Um, en nu, uh, zullen jullie, uh, nu zullen jullie denken van uh, er is iets anders aan je uniform. Ja dat klopt. Ik was gecrashed en uh, ik had mijn uniform niet opgeslagen voordat ik gecrash was dus ik heb hem even weer normaal gezet uh, of even ik heb gewoon de standaard gehouden die ik al had er zit dan een steekwerend vest over de jas heen over of over het vliesvest hoe je het maar wilt noemen uh, ik vind er op zich wel wat te hebben maar dat is in het echt niet gebruikelijk hoor maar dat is nu nou een brandstichter We dat we hem nog op heterdaad kunnen betrappen. Dus dan gaan we niet met uh, sirenes rijden. Misschien is dit hem wel al. Nou naja, dat kan niet. Letter, boom is ho he. In dit geval boom is oren dicht. Dus zouden uh, we de rekenmeter die op. klopt. Hoi! Vertel. Ja, uh, ja. Oké, okay, is goed joh. Oké, okay, joe joe De brandweer, de collega, zegt uh, van we zagen een man in die richting rennen. Wij nemen het hier wel over. We denken dat hij een uh, jerrycan droeg of bij zich had. Daar uh, loopt ook iemand. Dus ik uh, ben voorzichtig. Ja, daar ben ik zeker. Dus we gaan hem uh, aanhouden. Ik neem een taser alvast voor het geval dat ik hem uh, ga taseren. Oei, oh, stop eens even. ik kan gewoon een berg mee omhoog hoor. Hey, stoppen. Wat, wat ga je doen? Oh, mijn motor ligt, Oh, mijn motor gaat omlaag. Stoppen. Bam. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Er zijn geen eenheden meer nodig. C, uh, ik ga een ammetje deze kant op, ik heb hem uh, de nog geslagen, maar ja, is heb niet. Dat de bedoeling bericht is wel alle gebeurd, medical aid requested in uh, richmond glen units reporting an injured civilian and ambulance requested U van. rockford Hills. rijdt alsjeblieft prio 1 nou nee, hij ligt al in een stabiele zeiling dat scheelt een soort van stabiele zeiling wacht even geduldig op de ambulance af en dan uh, daar heeft hij recht op dus dan doen we dat maar nou ze blijven helemaal erachter staan om vervolgens hier naartoe te rennen Oh en aangereden te worden. Ook handig. Dan gaat een gestolen voertuig. Maar ik kan hem niet uh, mijn, uh, ik kan niet achteraan gaan want ik heb hier nog een verdachte liggen. Stel die wordt wakker. En ik denk van laat ik eens mijn collega of uh, laat ik eens die ambulance medewerker gaan aanvallen. Die hebben me wel zo meteen aan. Ik zie waar we net waren. Ja. Oké. Okay. Er is nu een melding binnengekomen bij het tankstation daar achteren. Daar zien we hem al. Uh, daar is op dit moment een overval bezig. Of daar is iemand in ieder geval uh, iets. Oh, hij gaat rennen. Hij gaat er af vandoor Lijkschouwer komt al. Die gaat het op zich nemen. Ja, het slachtoffer die is overleden door de klap met mijn taser ik ga er rekenen met dat iemand op mij gaat schieten als ik weer in de buurt kom dus ik pak wel mijn vuurwapen je mag vanaf de motor schieten hij heeft ook een vuurwapen vast stoppen handen omhoog handen omhoog houden mijn werken wapen neerleggen geen rare dingen doen Even we aangehouden vuurwapen laat die los nu en die heb ik gepakt oké okay. die knop doet het dus niet meer press E ik heb er iets in veranderd, namelijk, en ik heb dat hele bestand uh, kapot gemaakt. En dat hebben we nog steeds niet teruggezet, maar dat zijn al een paar video's terug. Uh, dus ik kan even niet ver... Uh, kan wel verhierd, uh. trouwens. Eén collega vraagt om mijn assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Richmond, Glenn. 12.05, ik ben onderweg en dit gebeurt ook niet meer want dat heeft allemaal te maken met stop de pet denk ik wat ik al zei met dit bedoel ik tot ze naartoe lopen pick up en dan wordt het vervolgens niet meer uh, mee loopt hij niet meer mee dus ik ga dat zometeen direct even doen maar we gaan nu terug naar de winkel voor hetzelfde ligt er een slachtoffer of iets van die overval oh let op met je portio gek oh, dat was iets uh, te enthousiast de parkeerplaats op Kijk dan maar rekening dat hij misschien iemand binnen is. Oh. Ja, rustig aan. Hier ligt niemand. Daar staat gewoon niemand boodschappen te doen. Kijk even achterkijken naar meneer. Oké, okay, okay. nee, je moet je mond houden jij. Ik ben Wim, ik ben van de Wat mag dat. Goed, we gaan door. in Melding van personen die een bank willen gaan overvallen of op dit moment een bank zijn aan het overvallen. Maar gezien, ze geen, uh, gezien hier geen bank is, denk ik dat ze die nog willen gaan overvallen. Ze gaan weer stoppen in een burrito. Ik heb wel zin in een burrito. Maar dit is een ander burrito. Vrees dat ze gaan schieten. Even stoppen, ja, heel goed. Nou, ctrl-t was dat. Ctrl-e. Oh. Hoe ah, ging dat er weer? Nou, dan laat ik ze maar volgen. Er zitten 1, 2, 3, 4 man in het busje. En ik vertrouwde alle 4 natuurlijk niet. Dus wat ik ga doen, ik kan geloof ik geen. Ik kan er nog eens achter proberen te staan. Hè, om uh, via. Oi, oh, ik uh, rij gewoon langs niks aan de hand, hè, Om via zo'n BTGV procedure collega's erbij te vragen. Maar dat is geloof ik ook alweer eruit. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik doe maar gewoon heel veel bekken vragen. Eén collega vraagt om assistentie. En als ik hoor dat ze bijna in de buurt zijn. Oh zoals nu. Dan gaan we naden. Nee, nee blijf blijf. Nee, stop niet cancelen. Oh my god. Gaat helemaal fout dit. Mijn collega's komen nog snel. Collega's blijf hier. Collega's blijf hier, please. Goeiedag. Uh, waar gaan jullie heen? Uh? Dat gaat je niks aan, zegt hij. Oké. Okay. Maak jouw uh, identiteitsbewijs even zien. Dankjewel. Alexander. Oké okay, goed, uh, wie zit bij je in het uh, voertuig, zijn dat je vrienden ofzo? Dat zijn mijn uh, partners, oké. Okay. Nou, ik krijg een melding. Uh. Uh, ik We uh, krijgen melding dat jullie in Wango mogelijk proberen te uh, plannen. Is dat waar? Vraagt hij ook zo lekker direct. Hij zegt, ja wat kan ik zeggen, ik moet uh, geld hebben, ik wil GTA 5 kopen en LSPDFR spelen. Ja, heb je hem gelijk, een pik. Um, Zit er iets uh, in het voertuig wat er niet in moet zitten? Dat uh, hangt er vanaf, denk ik, zegt hij. Oké. Okay. Uh, kan ik het voertuig uh, doorzoeken? Nee, dankjewel. Jij mag even uitzetten. Resten met Kast, Ik ga een vuur trekken. Hoor. En allemaal met de handjes omhoog, hè? Jullie gaan geen rare dingen doen. Jij blijft staan. Jij blijft staan. Ik wil die gassen niet aan mijn ogen op je knieën. Jullie zijn gewoon even aangehouden. Ook al Max helemaal niet aanhouden. Ik heb waar een feit ontdekt. Nog niet. Ik ga even deze. Is wat realistischer. Nogmaals, ik kan wel daarnaast gaan staan en gewoon op E ingedrukt houden, maar dat doet hij niet altijd. Dus ik moet even iets op ze richten om te zeggen van hé, hey, meewerken nu. En dat kan alleen maar wat gebeurt hier, er is zo'n rood bolletje en ik heb het vermoeden dat ze handlangers hebben opgeroepen. Gaan we dan een netje vragen voor hun. Deze vertrouwen we helemaal niet. Hand omhoog en op Ja, jij ook. We gaan er twee, dus uh, die twee gaan met een collega mee. Zometeen. En deze twee ook. Maar die ga ik eerst even. Spreken. Ja, heb okay. ben aangehouden. We gaan even op het bureau helemaal uitzoeken wat er is. En, uh, mee omdat jullie vage antwoorden geven. Ik ga je afheeren vriend. Busjes al weg. Hij had een uh, vuurwapen bij en bommen. Oh shit. Ja, nee, niet weer ja. ja. Die ene die heeft dus al vuurwapens en een bom bij. C4. Of meerdere. Deze ook joh gek. Jullie zijn ram gek jullie met z'n allen. Het is een keer goed gegaan. We kloppen het af voordat we dadelijk alsnog worden neergehoekt of neergeschoten of aangereden. Maar ze zijn er niet vandoor gegaan. Ik vertrouw, dat vliegtuig niet. Nee, dat was zo'n rood stipje met zo'n rondje. Ik daar even tot de hand hadden opgeroepen om mij alsnog te komen vermoorden. Want ik weet dat dat gebeurt. Uh, het is blijkbaar een zaak van de margeussee, want die uh, gaan uh, hier uh, de heren meenemen. En dan gaan wij uh, verder rijden, maar dan ga ik wel de video afsluiten. Waarom? Zullen jullie nu wel denken, ja nogmaals, ik zei het al uh, Weet het, uh, avonddienst zometeen, ja, ik moet nog even uh, wat spullen bij elkaar rapen daarvoor en dan ga ik vertrekken. Het lijkt te gaan regenen, dus ik denk dat ik het uit te pakken, maar goed, dat is allemaal uh, geen boeiende informatie voor jullie. Ik zou zeggen, ja, geniet er nog even van, voor zolang het heeft geduurd, uh, drie videos geloof ik, of vier. Uh, ja, dit waren ze, dus allemaal motor, weg, mijn dus steekvers, dit gaat allemaal weg. Helaas, pindakaas, ja, dit dan niet. Deze blijft hoor. Um, dit gaat weg. Dit blijft. Kijk dan. Oh nee hoor. Oh, dat wordt schoot. Uh, heb ik nog een oude koppel zichtbaar? Nee die heb ik even niet meer zichtbaar. Maar hij gaat er maar vanuit dat de koppel dus verandert. En die taser op mijn been gaat wel weg. En het kogel weer in de vest wordt weer. Uh, even kijken of ik die nog snel kan laten zien. Ik had echt geen tijd om dat even te veranderen. Het kogel weer in de vest zal weer. Deze worden is gewoon zwart, maar de politie erop meer niet. En de koppel, nou, deze mag wel blijven. Hè? Uh, waar zit die koppel ook wel bij? Nou, als ik die niet vind, dan uh, deze wel zijn. Hè? Ja, deze. Deze hadden we al, hè. Ja, die hadden we al. Dus... Nee, kut. Dat zijn die ook van de... Nu ik zelf meer. Hadden we deze nou al, of niet? Uh, want ik geloof dat ik deze en die heb gekregen. Maar misschien zijn het er wel drie. Maar ik kan er maar twee herinneren. Anders gaan we weer terug op deze. Want deze had ik, ja, toch wel of niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot...